Zoals ik er nu uitzie, dat hebben zij bedacht. Kan je even je naam zeggen? Ja, ik ben Sheila. En wat doe jij, Sheila? Uh, Sheila doet uh, de kostuums van Oogappels. Ik ben Anne. <laughs> ik assisteer uh, Sheila uh, bij de kostuums van ja, Oogappels. Hoe is het om de styling te doen van Oogappels? Echt, maar echt geweldig leuk. En buiten omdat het leuk is om met al die verschillende typetjes bezig te zijn... en al die verschillende kleding. Ja, vind ik, het is een verzameling met fantastische acteurs. Voordat we beginnen met draaien, komen we ook allemaal bij jullie langs. Toch op atelier en dan, gaan we, en dan moeten we alles doorpassen en dan kunnen we kijken of het goed zit. Ik weet niet of je de allereerste doorpas nog kan herinneren? Ja, dat was, dat was even slikken, maar dat was, wel heel, dat was wel heel leuk, weet ik nog. Ja. Toen was kwam... Het was nog wat onwennig, weet je nog? Van ja, de... ja, toen kwam de Schotse Rock voorbij en er kwamen er echt wel, wel wat provocerende ja. kledingstukken. al nou ja, eigenlijk door de jaren heen is dat best wel steeds flamboyanter geworden. En steeds uitgesprokener, kunstzinniger, creatiever. Ja, ja en het grappig is, het lijkt alsof dat soort van makkelijk is, zo van, nou je bestelt iets geks of je koopt iets geks en yeah. dan is het goed, maar dat is niet zo, want niet alles werkt. Carola heeft zo haar eigen stijl, hè. dat is echt een beetje een oude hippie, yeah. dus die heeft altijd een beetje 60s georiënteerde yeah. kleding aan, bloesjes, uh, jurken. Yeah. Ik vind een Wesley heel erg leuk om te doen, omdat het ook bepaalde types zijn. Yeah. Dan kan je ook gewoon net even naast zitten, of dat het te veel is. Kijk hier naar oh ja. Wesley. Maar kijk, dan heeft hij ook, kijk, de, ja, ik hou van deze. Natuurlijk, ja. hè? Dus dit, is toch, dit komt toch, best wel, dit komt toch eigenlijk best wel precies of dit dan net het personage is wat je... Ja. ja. Voor de eerste vrijdag we beginnen ongeveer een week of vier daarvoor. Ja, gedurende het opnemen, ja, wij blijven natuurlijk shoppen. Want ja. je hebt één blok met een aantal afleveringen en dan komt er een nieuw blok. Dus ja. dan uh, wij blijven eigenlijk altijd doorgaan. we blijven maar bezig. We blijven <laughs> maar bezig. Maar hoe belangrijk is voor jou kleding? Maar ik moet echt zeggen, echt oprecht, ik denk 80% of zo. Echt hoor? Zoveel? Qua, ja, qua personage, want ik hoef niet iemand excentrieks meer te, te spelen of zo. Want ik kom zo binnen en iedereen kijkt, kijkt om. Ga jij dit aandoen op je eerste school dan? Ja, het leeft mooi slank af, toch? Dus dat is zo fijn. Dus daardoor, daardoor, ja, en wat ik zei, het is toch altijd even wennen of zo. En dat geeft me weer iets om aan zo'n scène te beginnen. Dus het is echt, het is echt veel. Ja. Oh, schatje. <laughs> <Dank> <laughs>